Klik in de paarse balk op beheer en ga naar voicemail. Klik op toevoegen. De voicemail geef je een nummer, bijvoorbeeld 501. Bij beschrijving geef ik aan voor algemeen. Een voicemailbericht krijg je bij ons per e-mail toegestuurd. Daarom moet je hier een e-mailadres invullen waar je de berichten op wilt ontvangen. Het is handig om hier de mailbox te kiezen waar meerdere mensen toegang tot hebben. Zo voorkom je dat berichten niet afgeluisterd worden als iemand afwezig is. In dit geval kies ik voor info.altijdgelijk.nl Nu moet je het bericht kiezen dat de klanten te horen krijgen. Je kunt kiezen voor ons standaardbericht of een aangepast bericht. De standaardmelding is... ...al onze medewerkers zijn in gesprek. Laat uw naam en nummer achter, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug. Je kunt kiezen voor verschillende talen door zowel man als vrouw. Heb je zelf een bericht ingesproken? Dan upload je deze hier. Ik kies nu... ...voor het standaardbericht door een Nederlandse vrouw. Klik onderaan op opslaan. Je komt nu op de pagina om het belplan in te richten. Ik druk op het nummer waarvoor ik de voicemail wil toevoegen. Als tweede stap stel ik de voicemail in. Ik druk op stap toevoegen... En kies hier voor voicemail. Het belplan is nu klaar.